Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, mijn naam is gta5lspd of allemaal. Dit is Wim en dit is Mine kamerad voor vandaag jongen, dat is uh, Gratje, dat is een, een lieve hond. Daar gaan er twee knokken met elkaar, maar we gaan vandaag natuurlijk niet in Brabant doen of waar het ook op bleek, maar we gaan gewoon lekker uh, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, en dan moeten we achteraan gaan, maar ja, laten we maar even gaan. Uh, want we gaan vandaag met het gratje op pad met uh, deze tourant gemaakt door MH uh, meer, team MOH hoe ze het tegenwoordig ook heten, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd ook niet. Uh, en de skin is geloof ik gemaakt door Team OOV. En die uh, OOV staat voor die striping, dat is die dikkere nieuwe striping die in Nederland is. Maar ronde geleider en zoals jullie zien had ik de afgelopen tijd al een tijdje geen taser meer, die heb ik inmiddels wel weer. Uh, en eens dus niet met een mondkapje, maar met zo'n, ja hoe Sjaal of zo die ook gewoon uh, bedekt. Ik vond het wel uitzien, dat wel as uitzien, als ik een cowboy ben met Gratje. Hey, um, Gratje die komt via de Ultimate Backup uh, mod. Zeker een aanrader. En je kunt hier gewoon K9 Spawn K9 Partner en je hebt meteen uh, wie je ook wilt erbij. Ik laat hem alvast in de auto instappen, deurtje gaat open, kijk eens. Dispatch to all SWAT units. We've got, We've got a person with a firearm in Davis. je zit, braaf. Het je zelf een deurtje dicht. Voertuigje. Niks mis mee. Let's go. Um, de hoef kan het een en ander. En dat vind ik wel erg tof. Dat je kan namelijk um, een voertuig doorzoeken. Uh, die herkent automatisch dat ik in een voetachtervolging of wat een vervolg dan ook zit. Dus dan gaat hij zich daar geloof ik ook wel een beetje mee bemoeien. Uh, en ik kan natuurlijk happen, dus dat willen wij heel graag. De vito voor mij, ook al lang niet meer mee opgenomen geloof ik. Daar ben oh ik word ook weer mee op pad. Oh 1201, dat is 1201 no. 12 over. 1 Lincoln 18, we have a traffic alert on je je um, ontgaan, hoor. Elgin Avenue for possession of drugs for sale. 1201, dat 1201 over. 1 Lincoln 18. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Hebben, die gaan uitstappen en mijn wapens ja die heb ik. We have a suspect resisting arrest in Haworth. Ja, dit is kut. Stap in stap in. Ja nu ben ik zo kwijt denk ik. Oké okay, ik kan misschien beter moeten. Wacht. Uh... Helicopter backup required in Haworth. We are airborne and in route. Backup needed on um, Spanish Avenue. Dispatch, suspect located, moving to engage. Okay, ik heb collega's erbij gevraagd. Die hebben een voertuig nog in het zicht. De Zulu die vliegt ook erbij, maar die, ja, wat ik altijd heb ervaren, als ik een Zulu in span, die stort eerst een stukje neer. Dus die moet dan weer even helemaal opstarten en zo. Jullie die gaan nu maar een hem toe. zullen dus vliegt er boven, dus als het goed is zouden we hem niet meer kwijt moeten raken nu. En wij rijden er ook recht op af. De stad die, uh, vindt het even niet meer leuk. De stad vindt het helemaal niet leuk wat er allemaal gebeurt. Ja, Gratje, hou je maar goed vast hoor, kerel. Waarom zitten die vrachtwagens mij vandaag zo in de weg? Ze snijden mij steeds af. Merken jullie dat tot nu toe dat ook bij elke vrachtwagen? Suspect heading on to the freeway. richting Vluchtveld. Definitief richting vliegveld. Ik weet niet wat ze van plan zijn, kan soms een actiefilm zijn waar waar ze nu een vliegtuig of een helikopter springen en wegvliegen naar Mexico. the freeway. <coughs> Weg een vliegveld op, wat een gekke joh! Wat een gekke! Ja, maar oh, waarom doen ze die pot nou open? OC oh, ze definitief op het vliegveldterrein kan maar inschakelen en kennis stellen wat gaan we dan nou allemaal doen? Waar zijn ze nou? Ze ja, dus knallen daarop, ja, nu zit ze vast, nu zit ze vast Voor mensen, ben mensen, voor mensen, ik mensen, voor mensen, voor mensen, voor mensen, Dat is voor mensen, de mensen, voor cool, mensen, voor mensen, voor mensen, voor een actiefilm mensen, uh, na te doen. Vliegverkeer ligt uiteraard stil, mag ik hopen. We rijden namelijk op de uh, landingsbaan. Nu niet meer. Ja, gratje. Ik denk dat die wagen ziek is. KLM is net nog geland. met voertuig AB? Ja, keurig. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. En we gaan opstijgen. Ja, het voertuig is eigenlijk sneller dan twee turans. vind ik ook nog wel logisch. Nee, die andere turan die uh, lijkt mij in te gaan halen. Ja, ja maar die uit ja, is niet meer lang vol, zie je de zwarte rook ervan afkomen. is wel extreem snel. Ik weet niet hoe dat gaat. Die, die voertuigen worden gewoon eens super snel tijdens een achtervolging of zo. Gatje doet de goal om jongen. Allebei moet je maar slimmer zijn. Hè? Afsnijden. Dat is het schatje, dat is niet zo belangrijk voor. Ja, we mogen niet vanuit de auto schieten. Maar dat is eigenlijk wel even goed om op die banden te schieten. Ramm hem nog ja, jullie toerang hadden zo begeven, collega's. Zo, we dan een goede beuk? hou je vast jongen. O. Ik denk dat de Gratje denkt van wat, ben ik aan begonnen. Ik denk dat die Touran officieel uitgeschakeld is nu, die staat stil. Nee, toch? Nou, die rijdt heel langzaam. Ze zijn echt een spelletje met ons aan het spelen nu. Nee. Uitstappen! LHPD, nou, dat waren bijna allemaal kogels die ik normaal bij me, die realistisch gezien ik bij me heb. Twee magazijnen heb je geloof ik bij je. Maar ik heb geen enkele band geraakt, ofwel? Oh, ja. Uitstappen! Lekker ratje jongen. Goed gewerkt, oude smikkelbeer. Lekker gewerkt, bro. Lekker. Oké. Okay. Beste vrouw, hou jij hem even. Ik moet naar ratje jongen. Dat is mijn kameraad. Ja, toch neef. You moron. Lekker man! Jij ja, krijgt een grote hondenbrok straks. You ain't never getting out of prison. Wacht, hebben je die man nou laten ontsnappen? Ja, hij is weg hè. Ja. Hey. Hoi, die man is weg hè. Oké, okay, um, Even fouilleren jij. Lekker man gratje, ik ben trots op jou. Dat is ideaal van die, die mod, je hoeft je wapen maar even op die heroïne, dat hebben we aangetroffen, sowieso. Uh, je hoeft je wapen op iemand die wegrent te richten en die hond die gaat erachteraan. ik kan die andere verdachte pakken. En als het goed is, zoals je ook zag, gaat um, die verdachte, of gaat die hond dus die verdachte Um, ja nee goed nou we schatje. je ik, um, ik ga in ieder geval even, uh, wacht, even een foto maken van deze twee turannetjes. nee wat ik ga doen ik ga nu even stoppen met deze opname maar ik ga gewoon voor jullie over 10 seconden weer verder maar ik moet even door vandoor en uh, ik neem vanmiddag of voor mij dan vanmiddag of vanavond of morgen weer verder op maar dan merken jullie nogmaals niks van ik zie jullie zometeen nou daar ben ik toch weer uh, alsof er niks veranderd is, alleen dus uh, voor mij een dagje later, maar uh, <coughs> daar gaan jullie niks van merken. Uh, we gaan nog even wat, uh, ja, wat meldingen pakken. Ik had even gekeken of er zijn 11 minuutjes aan die achtervolging kwijt waren. Uh, vaak door editen is dat misschien wat korter. Voor nu uh, kunnen we dus nog even de tegenaan. even kijken of we die hond nog echt kunnen inzetten. Hij heeft natuurlijk al zijn inzet gehad vandaag. Hij heeft een van de twee boeven gevangen en die andere ja. Ik kan me niet voorstellen dat die daadwerkelijk gesnapt is. Ik denk gewoon gedespannen omdat de melding klaar was. Zo, die uh, slingert een beetje. Of die weet gewoon niet waar die... Uh... Nou, dat dus slingert. Op een de kant. Bij een positieve drugstest kunnen we bijvoorbeeld... Uh, de hond... Uh, uh, inzetten om het voertuig te doorzoeken op uh, verdovende middelen... Dus drugs, daar zijn ze denk ik ook in. In uh, opgeleid, maar dat weet ik eigenlijk niet of je daar in Nederland... Sorry meneer, of je daar een aparte drugshond van nodig hebt. Er uh, zit één iemand in het voertuig. Laat de hond nu nog even zitten, puur omdat als je er vandoor rijdt, dat ik in ieder geval wel... Uh... Hallo. Ja. Uh, Links staat al een beeld van je, je merkt dat er mogelijk drugs zijn. Heeft een zonnebril op, nu snappen we nog wel. Goedemorgen, laten we beginnen met het rijbewijs. De reden van de staanhouding is tot u zo goed als bijna op mijn knallen. Ik heb niet idee dat u überhaupt door had tot dat, um, tot dat gebeurde. Ze dingen die niet mogen in het voertuig. Dat gaat je niks aan, ik heb mijn maar Als ik daar reden toe heb, dan uh, toch wel. Iets gedronken, drugs gebruikt. Um, ik ga toch zo meteen even het voertuig uh, doorzoeken. Dus wat ik mag doen, ik ga u allereerst even laten blazen. Heel veel sigaretten liggen op het uh, middenconsole. Misschien ook wat Jonko's erbij. Dan ga ik even een speekseltest afnemen. positief of meerdere over de middel dat betekent dat ze sowieso is aangehouden en dus ze mag ze ook even uitstappen ik ga je even arresteren de boeien omdoen. zij is dan niet tot antwoord verplicht heeft recht op mijn raadsman er zitten twee gasten het is dus racen op het politieterrein hier even, te zien. Uh, even kijken we gaan er eerst even meenemen required okay, in the Spoochie canal. Okay, the vehicle will now the dog and we will soon get update on what the dog is going to Ik denk niet dat het echt zo gaat of kan beter gezegd. Ik denk dat je er echt aparte speur onder moet hebben, maar ik weet het ook niet. Dag collega's. Ah even wel iets hoor. Kijk hem eens braaf zitten. Oké, okay, wat we gaan doen dames. Uh... Even opstaan. Jullie mogen gaan refereren of het over de middelen. De hond die zegt van er zitten dingen in het voertuig. Dus misschien moet je maar het voertuig gaan onderzoeken. Ik had ergens anders gezien tot er iets stond. Ah oh, kijk eens daar. Ah oh, nee, dat is van het. Uh... Nou oké, okay, goed. Ik dacht dat ik het voertuig kon onderzoeken. Maar, um, Of dat de hond dat kon doen. Maar hij scheeft blijkbaar alleen aan tot de mogelijk dingen in het voertuig zitten. Nou, wat we dan al bij doen voor nu is even lekker. Uh, die wegslepen. Misschien crash mijn game nu omdat die honden gaan fouilleren. Oh, wat heb je dan? In the Ik heb ergens anders Komaan. Zeg het mij. Die auto is afgesleept. Kom. Niet zo boos zijn. Brave hoef. volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben security details requiring assistance in mission row. Thank you. gevraagd. Units respond code to. Door een collega van de beveiliging. Uh, waar we dus naartoe gaan onbekende situatie en dat is voor mij altijd een reden om toch maar even wat snelheid te zetten je weet niet of daar gevochten wordt of dat daar helemaal uit de hand loopt <coughs> nou natuurlijk wel rekening ermee dat we niet uh, als een gek kunnen gaan rijden door het verkeer ja dat uh... ik weet niet waarom die slottuig reed sowieso op de rood ik realisme Kentekencheck en die uh... zouden we eventueel iets mee kunnen, mocht dat ik nodig zijn. Ik ga het zijn. volgende kenteken voor u aantrekken, 8, 4, Romeo, Yankee, Papa, 8, 7, uh... 5. Er gaat het gaan, denk ik. Omdat ik niet weet wat de melding uh, daar betreft, wordt de assistentie gevraagd, maar hij wordt nog gezocht. Dat is een uh, dilemma natuurlijk, per toeval kenteken opgezocht blijkt hij gezocht te worden. Uh, voertuig geven we bij deze door aan de C en hopelijk komen er snel genoeg eenheden. Daar staan om Turan kijkers opgelost die hem kunnen aanhouden. Ja, je kunt natuurlijk twee dingen doen. Je pakt of zelf dat voertuig en laat de melding van de beveiliger uh, aan een andere eenheid over. Of je rijdt door naar de melding van de beveiliger en laat uh, dit voertuig aan collega's over die toevallig al een stukje achter stonden. en dan crasht, dat is niet zo mooi soms zijn die wegen hier echt raar uh, in elkaar gezet, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ik de German Road uh, Texas erop heb dus dat hij de, de pijlen een beetje uh, uh, verandert het is trouwens blijkbaar als je de German Road Textures nu downloadt. Ik had dat toen niet, maar nu heb je dus ook Dutch Road Textures. Oftewel Nederlands. En uh, ik weet niet of die gaaf zijn of niet en hoe die uitzien, maar uh, die kun je dus ook installeren. Dus uh, wie weet als je. Hè, dus de weg ziet er meer Europees uit met de German. Nou, laat staan dan dus met de Dutch. Zou dat helemaal moeten als het goed is. Dus, uh, maar goed die heb ik nog niet geïnstalleerd ik weet eigenlijk niet of ik het ga doen ook want het installeren was wel niet zo makkelijk zag ik dus uh, ik ben eens benieuwd we hebben een motor vehicle accident on a Bay City incline units respawn code 3 we zijn weliswaar in de buurt maar even niet de meldingen waar ik nu op af ga a suspicious person in Los Santos International Airport. Vlucht vliegveld zijn we vandaag ook al geweest was niet helemaal de bedoeling dus eh uh, voordat we de Kamal boos maken ga ik me daar maar even niet meer laten zien ook. We have a disturbance, suspect blast scene in Morningwood. Units respond code 2. Oeh, dat is het slachtoffer ook nog. Staan blijven. Meneer, blijf even staan. Hé, hey joh, hé joh. Luister dan, vriend. Jij bent hier het slachtoffer. Ik weet het, maar dan moet je mij niet aanvallen, gekkie. Ik moet hem hebben. Verrust aan doen, want die hond die pakt jou ook, hoor. Oké, okay, goed. We hebben de situatie even onder controle. dag, meneer. We doet niet veel meer. dag. Ik heb een hond bij, geen rare dingen doen. Je was achter die vrouwen aan rennen, ik wil graag even in ieder ja, wij zien. Wat heb je ook aan? Ik wil uh, weten, ik het niet weten, hoe ik toch, Wat the fuck is uh, Oké. Okay. Goed, mevrouw. Ik uh, begrijp dat deze meneer u lastig viel als hij aangifte wil doen en wordt hij bij deze aangehouden. Ik kan het dan niet vragen denk ik. Ik had er nu vragen, denk ik. We beginnen met een. Uh Oké, okay. ja goed. Uh Oké, okay, goed. Bijzonder verhaal. Meneer, we er bij deze aangehouden. Die vrouw gaat blijven te doen. Blijkbaar uh, poging tot verkrachting, heet er ofzo weet ik het. Dus, uh, is Er zijn geen eenheden meer nodig. De honden weer terugsturen. In Amerika heb je geloof ik wel een koord zo die je naast de, Of een knop, waar je aan kunt trekken, waardoor die deur dus automatisch open gaat voor die hond. Als je dus echt in een voetachtervolging zit. Maar ik... Ja... Ik weet het niet. In Amerika zijn ze anders opgeleid dan in Nederland die honden terwijl ik soms wel filmpjes zie waar ze dus gewoon echt zeggen pak hem in, in Amerika dus ik geloof dat ze hier in Nederland wel redelijk goed uh, politiehonden kunnen opleiden dat geloof ik ook bij, ik heb hem niet heel goed gelezen maar dus uh, verboden middelen bezit, ook nog verdovende middelen um, required and wood en uh, ja dus ik ik in amerika kun je geloof ik echt die hond veel meer loslaten of zo uh, maar dat kan ook de, de filmpjes zijn die je ziet hoor. Maar nou, naar mijn idee... Weet ik niet altijd of ze hier heel goed in Nederland zijn afgericht. <laughs> ik denk dat ze alles en iedereen toch wel bijten als ze zin hebben. Even, uh, Transport eenheid wat sneller laten komen. Any unit in the Vespucci area, citizens report a kidnapping in Delpero. Nee, ja, inderdaad uh, ontvoering. Oeh, dat is een harde knal. Ik wil sowieso die hond hier weg hebben, ondanks dat ik een hondengeleider ben. Altijd hondjes te gevaarlijk. Goeiedag. God, ik ga het af. Ah jij bent braaf denk ik. Uh, oh wacht. Ik moet met hem praten daarboven. Shit. Hallo meneer. Ik zag een man in een zwarte taxi worden getrokken een paar minuten geleden. Laatste versplade 4 en 9. Ah, oké, die staat in u Dankuwel meneer. De ballen, laat ze niet vallen. Het voertuig is hier nog gesignaleerd, Hij rijdt hier letterlijk een een Gaan we weg rond? Wat is dat? Wat is dat? Dit deed uit zijn raam, hè? Misschien of er vuurwapen was. OC, okay, achtervolging zwarte taxi die blijkbaar is weggereden bij een uh, ontvoering. Dat gaat on Heritage Way. Happy dispatch. Ispreken politie, stopt uw voertuig onmiddellijk. Een beetje natuurlijk moeilijk, want je kunt niet gaan rammen. Ik kan niet zien of er nog iemand in zit. Als er niemand meer in zit, ja dan is het dus. Het slachtoffer dus, slachtoffer dus ontsnapt en dan heb je gewoon alleen een verdachte. Maar je brengt het slachtoffer ook in gevaar natuurlijk als je een pitje gaat uitvoeren ofzo. Maar ik kan het niet zien. Ja, er zit nog iemand in. Achter, rechtsachter. Nou, hij rijdt echt als een gek. Of zij. We gaan altijd maar uit van een man hè, maar het kan zomaar een vrouw zijn die ontvoert. Of ja we, ik ga altijd uit van tot een man is, maar goed, ik denk niet dat ik de enige ben er. Motorrijd daar net niet aangereden hier zo. Nu gaan we wel heel snel. Zo, die taxi gaat nu. Ja, knalt vol op een vrachtwagen. En wij kunnen niet op tijd remmen, we kunnen wel uitstappen en BTGV doen. Uitstappen! Wow, het zijn er twee! Het is goed, dus is er zit trouwens ook een nieuw vuurwapen, that, on the loose. door uh, gewoon RAF gemaakt, namelijk uh, de echte Walter P99 QNL. Want voorheen had ik de Walter P99 geloof ik, en nu heb ik echte QNL. Hebben ook aangehouden. Ik geloof dat jullie uh, per ongeluk spanden elkaar. Prison. En totdat er niet daadwerkelijk twee waren. Dat is mijn hond eigenlijk één. Jeugdor. Ah, dan heb ik die weer terug. Uh. Als ik eruit uit had laten stappen. Oké, okay. heren jullie zijn in ieder geval aangehouden. On, uh, Wacht, is dat slachtoffer al weg? Ja, hè? Oké, okay. goed. Ik um, ga denk ik de video afsluiten, maar ik kwam er dus eigenlijk pas vandaag achter, of ja, vandaag ber, per toeval dat um, ik dus altijd al al die tijd een uh, hondengeleider mod in mijn GTA had zitten. Waardoor ik dus um, uh, ja, misschien dit zeker vaker kan doen. Dus als je het leuk vindt als jullie een andere hondengeleider uh, auto willen zien. Ik heb bijvoorbeeld ook een T5 hondengeleider wagen. Uh, laat het zeker even weten. Dan uh, kan het allemaal geregeld worden. Voor nu bedankt jullie voor het kijken. jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat ik het zijn. Waarschijnlijk deze. Maar um, nou, waarschijnlijk wel deze. Tot dan. Doei.